van je vandaag in uit de pochon. De ijzerdraad zit er al in. boven bal, dan? er. het Ja, maar je kent de iemand dat je het niet leert. Ja, kunt erin, je dat niet afschrijven? Ja, op het, op 7 I can't even een indruk hè, voor achteraf Test 1, het Stereo-Effect Blijf jij staan? Ik blijf staan ja. hoor, ja Dan loop ik nu het Velsen van links naar rechts Erg leuk, en nou al pratend? Uh... Gewoon een zinnige tekst, okay. weet je, echt een pakkende tekst, echt iets waar je wat mee aan kan ja. Zo'n gedachte, weet je wel, voor onderweg zullen we zeggen Oh, wacht even, ik, ga, ik probeer nog even de microfoon, ik druk nu het knopje in en nu zou ik dus wat harder moeten klinken. Ik weet het niet, ik druk hem nou weer uit en nu ben ik weer gewoon te horen als goed is. Ja. Okay. Bijzonder dan uh, uh, Voorijden we dan, uh, het gaat als volgt, dit keer, de digitale uh, spierenregistratie van deze camera testen wij met test 2. We lopen van links naar rechts en we lopen weer van rechts naar links. Bijzonder en we fijn. Hopen dat er in de Test dat uitkomt. Even klappen. Ja. Even de low-cut filter aan. Ja, oh ja, dat is ook wel aardig. Nu staat hij aan, hè. Waarom geeft hij het linkerkanaal? Oh, nee. Oh, hier oh, is hij op groen staat hij automatisch. Wacht even. Ik ga het niet uit met deze microfoon. Nee hoor. Maar waarom zit er een low-cutter filter op? Uh, die hoort toch een karate via het pakketje. Wat niet? <laughs> uh, heb je me al niet? Ja, ik vind het niet. Ik vind het niet goed om dat ding daar.